Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Kijk eens, Roosje! Oh, geen trappen! Ja, dat kan ik ook. Niet. je hebben nog water genoeg. En daar is de nieuwe stal voor de grote paarden. Ik weet niet welke kant de opening staat. Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Hé, hey, Black Tech. Kijk eens Black! Tech. Oh, jij wil op voortel natuurlijk! Oh Black Tech. Kijk eens, Black Jack! Goed zo, Black Tech. Oh, Roosje, jij wil ook op foto. Hé hey, Roosje. Kijk eens, Roosje. Oh, Roosje. Hé hey, Roosje. Hé. Hey, Hey, en de bel. Hey, en de bel. Hey, Joyce. Oh, Joyce. Ik ga weer terug, Joyce. Hey, Blackjack, Appaloosa's.